In deze handleiding laat ik je zien hoe je Google Suite Agenda importeert binnen Outlook. Zo kun je dus je agenda beheren binnen Outlook 2019 zonder dat je daarvoor telkens naar kalender.google.com moet gaan. Nu we er toch over hebben, om te beginnen ga je naar kalender.google.com. Open nu de instellingen van je agenda dat je met Outlook wil gaan delen. Op het moment dat je meerdere agendas beheert, zou je deze actie opnieuw moeten uitvoeren voor iedere agenda. Klik op Instellingen delen. Scroll naar beneden. En kopieer een geheim adres in iCall Indeling. Open nu Outlook met de link die je net gekopieerd hebt. Klik op Bestand. Klik op Accountinstellingen. Accountinstellingen. Ga naar Internetagenda's en klik op Nieuw. Vul hier het adres dat je net hebt gekopieerd en klik op toevoegen. Vul bij mapnaam de naam in van je agenda en klik op oké. OK. Je kan het venster nu sluiten. Binnen een paar minuten zal agenda gedownload worden.